Je luistert naar een podcast van waterschap Noorderzeilvest over het honderdjarig jarig bestaan van gemaalde waterwolf. Oké, okay, ik woonde hier in de buurt. Aan de andere kant van het Lauwersmeer in Friesland. In Kolm. En, uh, en als je dan een, een, een, een, een gelang over een tijdje had, ging je dan even een lusje erbij. Dan deed je een Lusje Elektra erbij. Hè? Uh, 80 kilometer. Ja, dus dan ga je van, van, van, van het Lauwersmeer Zoutkamp ga je deze kant op. En dan ga je zo 4,2 tot Aldenhoven, even terug. Uh, wat je moet laten zorgen dat je op de terugweg de Windendrug hebt. En dan, uh, en dan is vlak voor Aldenhoven, ga je linksaf en dan zie je, het, dan zie je het liggen. En dat is heel mooi. Van de andere kant kom je zie je het minder goed liggen. Een prachtig gebouw. Bruin. Mooi. Water. Bruggen naast. Mooi. Glimmend. Het gaat de beleving, hè? Dat is wat je beleeft. Het gaat niet eens zozeer om het te beschrijven hoe het precies eruit ziet. Het gaat hoe je het beleeft. Een gebouw wat je, als je het niet weet, verwacht je het niet. Buiten blinken mijn luchtpijpen. En scheren een paar zwaluwen rond mijn muren van roodbruine bakstenen. De hertjes, mijn huisdieren grazen rustig door en het water laat geen golfje zien. Het is windstil, het is rustig. Ook als ik stil sta val ik op. Dus ik kwam hier regelmatig langs en een keer was de deur open en toen ben ik gewoon naar binnen gegaan. En... Nou, er staat er iemand, die zegt mooi, die zegt ook nou mooi, ja, niks, hè, die zeggen wel mooi. Dat heb je al heel veel gezegd eigenlijk. En dan hoop je, nou, de schier, schiere bouwdeleer, ja. ja, dat is wel zeker. Want als je binnenkomt, dan, dan, dan, dan verwacht je dus niet dat je zo'n grote ruimte hebt, omdat je namelijk vrij benauwd binnenkomt, hè, door een kleine deur en uh, met, met een tussenruimte. Dus je komt niet meteen in de grote zand. Dan zie je dus die grote ge generatoren, heet dat, hè, met een mooi woord, hè. En, uh, nou, meer denk ik er dan niet bij, hoor. dan dus, uh, ben ik hartstikke bezweet en dan uh, denk ik, dan moet ik straks nog even verder fietsen. Ik ben de waterwolf. Ik ken de strijdgevaren. Elektra is mijn meester. Ik waak over zijn gebied. Ik maal en slurp en vecht voor duizenden hectare. In hunne dienst zing ik mijn dreunend lied. Aflevering 1 van Waddenzee tot Drens De eerste keer dat Bert Middel me zag, dat was ruim 20 jaar geleden. Je weet wel, tijdens zo'n fietstocht, bezweet door het Groningenland liep hij zomaar naar binnen. Maar inmiddels is hij dijkgraaf van het waterschap. Dat is zoiets als de burgemeester van het water en nu komt hij hier de vaker. Regelmatig, want we hebben dit ook gebruikt voor ontvangst. We hebben zelfs hier, een noord nederlands Orkest dit hier gespeeld aan de andere kant van het water. Daar hebben we gasten vooruit genodigd, dus we, hebben dit, we gebruiken dit gebouw ook voor excursies. En als ik een collega, Dijkgraaf, op bezoek heb, dan laat ik altijd even iets van het gebied zien. En Vrijwel altijd ga ik ook even hier naar de Waterwolf, ja. Hoge pieven, nieuwsgierige fietsers. Maar ook hordes kleine kinderen van de basisscholen komen bij mij op bezoek. En dan vertelt Willem Alberts ze van alles. Hij is al jaren mijn machinist en neemt ze mee tot vlak naast mijn zes meter lange gietijzeren pompen. Ze mogen ze zelfs aanraken. 60.000 kilo wegen ze. En als mijn pompen op dreef zijn, verwerken ze duizend kubieke meter per minuut. Dat is 1 miljoen liter water. Dan zeg ik 30 tankauto's, Ik heb een pak melk daarop uh, staan en een miljoen van die pakjes gaan door één pom mee. De huiskamer is in een halve minuut vol. En dan kun je ook wel een grote kamer hebben, denk ik. Dat zegt hij dan altijd tegen kinderen als ze naar mij komen kijken? Nou ja, de, een, de man ook, hè? En ook Willem zelf hoor, die kan altijd nog van mij genieten. Ik vind het gewoon een mooi gebouw. Als dat, dat, dat ik hier met mijn vrouw uh, langskam en zo... En, uh, nog niet uh, uh, anderhalf week geleden gingen we hier, uh, ik weet niet waar heen, maar gingen we hier langs. Toen zei ik nog, moet eens kijken, staat er af en ver. Mooi. Het is, uh, als je eraan komt, rijden is ook een mooi gebouw. Nou, die ramen en die, uh, die bogen erin... dat is sowieso als je van de buitenkant en als je naar binnen kan, zeg moet je maar... Uh, nou, dat die ronde steennamen, waar ze allemaal half rond gebakken zijn. En, en, die, en die, dat die hele steentjes en zo er allemaal in, uh, in zit. Als je hem heel erg plat zou mogen staan, als een soort van uh, grote uh, schuur met grote ramen. Ja, zo zou ik hem. Hè, maar wel passend binnen wat in, in, die, in dat gebied um, aan, aan, aan bouwstijlen gebruikt wordt. In die tijd in ieder geval. En juist dat het gebiedseigen, dat vind ik belangrijk. Dat je niet iets hebt wat je in Shanghai of in New York ook zou kunnen vinden... ...maar iets wat echt specifiek is voor de omgeving Zoutkamp. Mijn bezoekers horen van Willem altijd verhalen over mijn ontstaansgeschiedenis. En wie me nog beter wil leren kennen, moet ver terug in de tijd. Naar de middeleeuwen. Terug naar de tijd dat onze Groningse voorouders leefden op Wierden. Het waren woonheuvels waar ze hoog en droog zaten. En vanaf die plek wonnen ze stukje bij beetje meer land op de ontembare zee. Leendert Visser, historicus van waterschap Noorderzeilvest, weet daar alles van. Bij Aardewaard, daar zitten we natuurlijk ook relatief dicht in de buurt, had je een klooster en dat klooster beheerde landerijen. In die tijd hadden kloosters hadden enorme gebieden, die kregen ze van de adel... Uh, soms ook gewoon van, uh, van particulieren. En die landerijen wilden ze zo goed mogelijk uh, ja, uh, benutten, zeg maar. En je moet je voorstellen, het was niet zo mooi droog zoals dat nu is. Nee, het was echt uh, best wel een beetje blubber. En uh, daar kon je in het begin, voordat je dijken bouwde, uh, kon je daar tuinbonen en, en wat roggen uh, op verbouwen, op die kwelders. Uh, maar dat was toch vaak redelijk zompig. Wil je er iets meer op verbouwen en wil je er ook uh, zekerheid hebben dat je gewas niet bij een, uh, een zomerse storm onder water loopt en, en, en ja, verwoest wordt, dan moet je iets doen aan je, je waterhuishouding. En Dat houdt in dat je dijkjes opwerpt om het water buiten te houden. Dat je gangetjes graaft uh, waarin je het water af kan, kunt voeren. En ook uh, dat deden ze ook dat je riolering aanlegt. Dus in principe waren ze echt een, een soort van proto-waterschap. Onze verre voorgangers uh, zag ik dan ook altijd graag. Dijken, molen, sluizen en afvoerknalen. Ze kwamen er allemaal, net als de eerste waterschappen. Het land werd droger, maar de zee bleef een tegenstander van formaat. Ze gaf en ze nam. Als het hard regende en stormde... Vooral met de gure Noordoostenwind kon eind 19e eeuw het water bij Zoutkamp niet meer goed worden afgevoerd. Omdat Groningen droge voeten moest houden en de boeren geen sompige akkers wilden, werd ik gebouwd. Verlaging van de waterstand brengt meerdere koren in het land. Dat werd mijn lijfspreuk. Destijds hebben ze 3,5 miljoen gulden betaald voor de aanleg van het gemaal, als je dat zou vertalen naar hedendaagse euro's... dan zou je meer dan 50 miljoen kwijt zijn. Dus dat, het, is, het was nog niet een heel goedkoop project, laten we het zo zeggen. Vandaar ook waarschijnlijk dat het Rijk toch een aanzienlijk bedrag heeft bijgelegd. Op 5 november 1920 opende koningin Wilhelmina mij. En dat was niet voor niets. Ik was samen met het gemaal in Lemmer de grootste van Europa... En wat mij helemaal uniek maakte, ik was het allereerste elektrische gemaal. Mijn waterschap noemde ze Elektra. En ook ik kreeg een naam die bij mij paste. De waterwolf. Liggend aan het rijdiep bij het Noord-Groningse gehucht Lammerburen. Wachtend op mijn prooi. Normaal is de waterwolf de zee die het land uh, opeet, zeg maar. En in dit geval is het uh, de wolf die het water naar buiten uh, speelt. Sinds 1920 maal, slurp en vecht ik. Eerst dus op elektriciteit. Maar vanwege een tekort aan koper stapten mijn meesters in de jaren 40 over op een combinatie van elektriciteit en dieselaandrijving. In de jaren 60 werd de waterafvoer lastiger. Daar kan ik natuurlijk zelf wat over vertellen, maar machinist Willem Alberts doet dat mooier. Maar dat was aan vervanging toe, de, de machines. en waren geen onderdeel meer voor te krijgen. En die worden wel kwetsbaarder. Er kwam al meer weken, er kwam al meer bebouwing. Dus je moet ook al meer naar berg heen. Wat ze nu wel weer terug gaan uh, brengen. En toen hebben ze gezegd: toen dat, zeiden ze van, dan kunnen we beter voor ieder unit een machine neer te zetten. En als er één uit is, heb je nog drie over. En toen diesel elektrisch was, dan was je één machine kwijt, dan was je ook twee pompen kwijt. In 1975 onderging ik een metamorfose. Ik kreeg alleen bronsdieselmotoren en mijn vier opvallende glimmende pijpen kwamen erbij. Toen die machines gekomen zijn, toen was een uh, meneer uh, Klevering, die, zaten, uh, uh, die was ook gedeputeerde geweest. Die was de voorzitter was toen nog van het Waterschap. Maar die was natuurlijk hier werkgelegenheid in Groningen En toen ze, heeft hij gezegd, we zetten een bronsmotor neer. Maar dat was uh, Appenjedam, hè? Dat was de uh, bronsfabriek. En die wou de in stand houden, dat de werkgelegenheid bleef. En vandaar dat de brons. Als vandaar vandaag aan de dag weer moest gebeuren, dan denk ik dat er elektromotoren kwamen. Er kwam mijn diesel vast niet. De geur van diesel dringt direct je neus binnen als je mijn gebouw betreedt. Toch heb ik sinds 1997 ook weer elektrische pompen, twee kleine. Ze helpen de vier grote. Als ze het niet meer aan kunnen. Dus. Uh, nou, dan is eigenlijk de cirkel weer een beetje rond, zeg maar. Mijn vier grote en twee kleine pompen ontwaken vooral in de herfst en de winter. Ze zuigen het water weg van de grote landerijen die zich rondom mijn erf uitstrekken. Vanaf de Lauwers tot ver in het oosten, van Waddenzee tot diep in Drenzen komt te rijden. Dus het is wel echt uh, het punt van nou, waar een druppel die in Drenthe geval is, uh, uiteindelijk uh, op het Lauwersmeer komt. En uiteindelijk dan via de kleveringssluizen op de Waddenzee geraakt. Als dit niet in bedrijf is, dan staat het de grootste gedeelte van Groningen af en toe helemaal onder water. En uh, wat dit, uh, dit, dit is, uh, het grootste gedeelte van ons gebied gaat via dit gemaal, uh, wordt het water, het overtollig water, geloosd uh, richting Lauwersmeer en de Waddenzee. Dus het is, is een cruciale, cruciale plek in, in Noord-Nederland. En dat al honderd jaar. Wil je weten hoe het komt dat ik zo mooi blink en hoe ik ze vang? Luister dan naar aflevering 2 van de podcast Ik ben de Waterwolf. Ben je nou nieuwsgierig geworden? Het gemaal staat bij het gehucht Lammerburen in de provincie Groningen. Wie weet staat de deur open en is er iemand die zegt, mooi. Luisterde je deze podcast en dacht je, oh, kom minder? Laat dan een reactie achter. Dan is de podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. Nou, dat is dan weer mooi meegenomen. Uh, dit is de Waterwolf, is gemaakt in opdracht van Waterschap Noorderzeilvest door Hilde Boelema en Marjolein Knol. En de waterwolf zelf is ingesproken door Klaas Jan Bos.